review over wilde doen, is dit product van Lip Cheek Pure. En het is verkrijgbaar bij Douglas. En het was zo'n schattig potje. En het kostte slechts 1 euro. Echt ultra, ultra, ultra budget product. En uh, het leuke aan dit uh, product vind ik dat hij uh, zowel op de lippen als op de cheeks kan, op je wangen. Zoals blush of rouge, zoals je hem kunt gebruiken. En ik heb een heel schattig kleurtje. Een beetje... Koraal, rood-roze. Heel mooi en ik was zo tevreden over dat ik dacht, nou deze moet ik even in een video stoppen om te laten zien wat je allemaal mee kunt doen en hoe het werkt. En, uh, maar het is eigenlijk merkloos, het staat niet echt in uh, welk merk het is. Ik zie wel dat het in Eindhoven is gemaakt. Het is gewoon lekker in Nederland, was leuk toch? In plaats van uh, in het buitenland. Anyway, um, dit is dus een product uh, wat een soort kremige substantie is. Het is gewoon vast, het kan er niet uitvallen of wat dan ook. En het is echt super gepigmenteerd. En dat had ik niet verwacht, want het was natuurlijk maar 1 euro. En als je het er maar um, tussen je vingers verdeelt... Worden die vingers ook echt super roze. Het is echt heel erg gepigmenteerd. En hoe je dit kunt aanbrengen op je lippen. Je kunt het aanbrengen met je vingers. Wat echt prima gaat. Maar um, ja, het is wel echt super roze. Dus um, je hebt best wel veel product aan je vingers nog zitten nadat je het hebt opgebracht. Dus je kunt ook gewoon een lippenseeltje pakken. Of wat dan ook. Wat jij fijn vindt. En uh, ik dep het gewoon een beetje zo op mijn lippen. En dan krijg je eigenlijk al heel veel, uh, heel veel kleur. En als je het net iets dekkender wil, en dit is vrij um, natuurlijk als ik het zo aanbreng. Als je het net iets dekkender wil, dan dep je het niet, maar dan wrijf je het er echt overheen. Zoals ik nu doe. En dan komt die kleur net iets meer tot zijn recht. En als je het met een lippenseeltje aanbrengt, dan is het ook net, net iets dekkender. Maar ik vind die kleur echt fantastisch. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En hij is zo fel en hij zwart er lekker uit... En het product verdeelt heel erg fijn. En je kunt het ook op je wangen gebruiken. Ik vind het altijd een beetje eng om een crème blush of crème rouge te gebruiken. Ik ben meer van het poeder. Maar met deze um, heb ik het geprobeerd en vond ik het eigenlijk best wel fijn. Het is niet mijn voorkeur. Maar um, als je bijvoorbeeld zonder rouge zit en je wil net wat meer kleur aanbrengen op je cheeks. Dan kan het goed met dit product. Ik zal het voordoen hoe ik het doe. Want wat je kunt doen is dus helemaal een heel klein beetje een pad maken van waar jij je rouge aanbrengt, zoals ik dat nu doe. En het zeg maar een beetje zo um, kloppend verdelen. En je ziet dat het echt super heftig is in kleur. En dat willen we natuurlijk niet. Dus wat je dan doet, tenminste dat vind ik echt de makkelijkste methode. Je pakt een sponsje en daarmee ga je het zeg maar een beetje uitwerken. Want niemand wil natuurlijk zulke rode wangen. En dan kun je het net iets meer, ja, net, net iets, iets lichter, iets luchtiger, iets beter uitwerken. Want ik vind dat soms met je handen toch wel erg lastig. En het sponsje neemt natuurlijk ook iets meer kleur op. Dus dat vind ik ook wel prettig. Nou, ik vind dat echt heel erg mooi. En um, je ziet hier op camera... Zie je het zo maar best wel heel duidelijk. Ik moet zeggen, nu heb ik ook verder de lampen op staan. Het wordt allemaal net iets heftiger. Maar als je dit in daglicht ziet, dan wordt het echt al veel minder veel rustiger. Als je het te erg vindt, als je denkt, oh ik heb echt veel te veel um, crème opgedaan. Wat je dan doet, je pakt een, uh, even kijken. Ik er even eentje pakken. Zo'n sponsje als deze. Deze kun je gewoon bij de kruidvat kopen. Ik heb deze van Beauty Essentials. Werken prima. En pak je een beetje losse poeder of een beetje foundation poeder, net wat je zelf hebt. Of wat dan ook met poeder. Ik pak een beetje in het dopje doe het erin. En ik pak het sponsje en ik dep het sponsje er zo in. En ik dep het zeg maar net een beetje over de blusher heen. Om het effect net iets rustiger te maken. En dit haar haal je gewoon een paar keer als je het nog steeds vindt dat het te heftig is. Wordt het echt net iets, iets minder, iets natuurlijker van. Dus dat is dan een um, goede tip. Ik zal ook even snel de andere kant doen. Ik tip het dus eerst op mijn wang. In een baan zoals ik mijn uh, blushje eigenlijk altijd heb. Net op het randje van mijn jukbeen. Iets meer omhoog. En pak mijn spondje. Zoals je ziet, het verdeelt wel makkelijk, maar je moet er wel even de tijd voor nemen. En die tijd neem ik niet altijd. Ik ben niet zo geduldig. En pak je dat losse poeder. Want nu zie je dat deze kant iets zachter is dan deze kant. Deze kant is iets harder. En ik tip het losse poeder. Dip ik erop. Maakt het effect net iets zachter. Nou, en um, wat ik niet had verwacht overigens van dit product. Ik dacht namelijk dat het helemaal niet zo goed zou blijven zitten. Maar um, op zaterdag werk ik altijd in een kledingzaak. En ik had het ochtends aangebracht... En tussen de middag zat het eigenlijk nog heel goed op. Dus ik denk dat het komt door die sterke pigmentatie. Al voelt het wel heel kremig op je lippen, maar ik had echt al tussendoor een paar kopjes koffie gedronken. En het zat er gewoon nog heel mooi op. Dus ik zou zeggen, ga allemaal even naar Douglas even kijken, want er zitten echt hele mooie kleuren tussen. Er zitten ook meer nog een wat hardere rode tussen en een beetje zo'n poederroze, ietsje op het paarsige af. En daar zat ik tussen te twijfelen. Maar misschien dat ik nog wel een extra potje haal. Want ik vind het heel erg fijn. Uh, voornamelijk vind ik het fijnst op je lippen. Want ik hou niet zo van crème blushes. Maar het is wel fijn om zo'n potje in je tas te hebben. Voor het geval je net een klein beetje blush nodig hebt. En je hebt eigenlijk niks anders bij de hand. Je zou het zelfs, ook al staat het er niet op. Je kunt het zelfs ook nog gebruiken... Um, als oogschaduw. Gewoon om um, net op je oogschaduw, op je bewegende oogleden net iets meer kleur aan te brengen. Of iets meer in je arcadeboog. Om je gezicht wat meer kleur te geven. Dus dat is ook heel erg fijn. En het is een kremige uh, substantie. Dus um, je moet er niet te veel mee gaan zweten als je het aanbrengt op je oogleden. Dus op een hele warme dag is dat niet heel comfortabel. Tenzij je dan weer een poeder overheen brengt. Maar je kunt eigenlijk alle kanten op met zo'n product. En dat vind ik juist wel leuk. En voor 1 euro... Mogen we eigenlijk uh, nou, niet klagen. Als ik één minpuntje moet noemen. Is het, dat, het um, dat je hele vinger echt heel erg roze ervan wordt. En dan heb je echt water en zeep nodig. Of een make-up remover om het er weer af te halen. Want soms wrijf ja, ik het gewoon een beetje uit over mijn hand of wat dan ook. Maar dat is met dit product niet zo makkelijk. Dus dat is het enige minpuntje. Maar goed. Hè? 1 euro. kan er eigenlijk niks van zeggen. Um, ik hoop dat je deze productreview zo via video leuk vond. En als je nog vragen hebt of opmerkingen of wat dan ook, laat die dan achter onder mijn video. En abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat leuk vindt. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.